Ik ben in 2002 lid geworden van de Partij van de Arbeid. En dat was na de verkiezingen, de desastreuze verkiezingen van 2002. De Partij van de Arbeid had een ontzettende klap gekregen. En ik dacht, ik ben links. Ik ben altijd al links geweest. En als ik wil dat we weer een gewoon een aardig leuk land worden. En als ik wil dat we het, uh, het land beter maken. Ja, dan moet je dat samen doen. En dat kan alleen maar als je lid bent van een vereniging. Want in een vereniging ben je samen sterker. En ik vind het ook nu weer de tijd, als je links bent, om gewoon weer lid te worden van de Partij van de Arbeid.